In mijn jeugd waren mijn ouders inconsequent en hadden ze hoge verwachtingen. Ze gaven me alleen aandacht als ik iets bereikte of bereikt had. Ik werd geleerd dat ik iets voor anderen moest doen om geliefd te en gevalideerd te worden. Ik werd alleen geprezen als ik meegaand was en deed wat me werd opgedragen. Ik moest mijn ouders in een goed humeur houden en voorkomen dat ik een last zou zijn. Als gevolg hiervan raakte ik minder geïnteresseerd in het ontwikkelen en het verkennen van wie ik eigenlijk was en meer geïnteresseerd in het leren over wat anderen wilden dat ik was. Ik werd een codependent, maar ik was een people pleaser.